Wilt u een comfortabel en energiezuinig huis en weet u niet waar u het best kunt beginnen? In de gemeente Tilburg helpen we u graag op weg met een goed advies. Pascal, je wordt je mooi. Ja, ja, ja, ja. Dit is Paleis Raadhuis. hè? 1849, prachtig monument. Maar eh, je snapt, daar hangt ook wel een monumentaal prijskaartje aan qua energievoorzieningen. Gelukkig is in Tilburg een team van energie actief. Hans Jager is er één van. Zij helpen bij het verduurzamen van woningen en brengen tegelijkertijd de energierekening omlaag. Hey, dat klinkt goed, zullen we naar binnen gaan? Uitzeker. Als Tilburgse huiseigenaar kunt u advies aanvragen voor het verduurzamen van uw woning. Gelet op uw energieverbruik en woongedrag geven onafhankelijke adviseurs uw verbetertips. Een energieadvies, dat beginnen we altijd bij de voordeur. Bij de voordeur is vaak sprake van tocht. Hier is het al heel duidelijk, want je kunt gewoon naar buiten toe kijken. Er zijn drie manieren om een advies te krijgen. Een kort telefonisch advies, een lang online advies via Zoom of Skype of er komt een adviseur bij u langs. Belangrijk voor een gedragsverandering is dat je ruimtes die je niet gebruikt, dat je die ook niet gaat verwarmen. Ja, nou deze is gelukkig uit. Belangrijk om te weten is of er verbouwd is in huis. Zorg dat u de bouwtekening van het huis kunt tonen. Want bij verbouwingen... Het gebeurt heel vaak dat uiteindelijk het hele systeem ontregeld uh, wordt. Een paar dagen na de aanvraag krijgt u de uitslag per mail. Inclusief een stappenplan op maat en een kosteninschatting van mogelijke maatregelen. Ook ziet u in één oogopslag hoeveel geld u kunt besparen. Wilt u nou ook zo'n energieadvies? Ga dan naar aandeslagmetjehuis.nl Tot 1 april kunt u voor een prikkie energieadvies aanvragen. Kijk op aandeslagmetjehuis.nl